Hey, welkom bij iedereen kan haken ik heb vandaag deze leuke nice wintertrui aan hij is lekker warm hij uh, is gehaakt het is net of het gebreid is maar hij is echt gehaakt hieronder zal ik de link zetten hoe je deze kan maken ik zou zeggen duimpjes omhoog, abonneren en tot de volgende video, tot ziens!